Goedemiddag. Um, hier vanuit uh, studio. Uh, we gaan over zo naar het bedrijf Corbion, uh, die gevestigd zit in Dordrecht. Met als spreker en country manager Henk Aerts. Uh, Corbion is, uh, eigenlijk komt eigenlijk van het bedrijf van uh, vroeger van CSM. en uh, Henk gaat jullie uh, wat vertellen over uh, van Greenfield, eigenlijk van scratch, naar s Um, in de presentatie is een film die jullie later ook uh, kunnen downloaden. Dus uh, of dat nu gaat lukken, is een tweede, maar die zit eigenlijk gekoppeld aan deze presentatie. En ik ga het vertellen hoe het eigenlijk um, wordt van de planning uh, en de rollen in de organisatie om, s dus, uh, 4 te uh, installeren. Uh, hij laat ook zien een output en hoe het dus eigenlijk. Uh, Uiteindelijk is geworden. Dus het is um, heel spannend, heel mooi. En daarnaast krijgen jullie ook allemaal uh, lesson learns. En uh, dus dit wordt een. Uh, ik denk dat jullie niet meer moeten overschakelen naar Amerika, want dit is spannender dan uh, de presidentverkiezingen. Ik geef uh, het woord aan Henk Arts. Nou, uh, Leonard, bedankt. Uh, Leonard, bedankt voor de introductie. Nou, uh, ik uh, ben uh, content manager voor TTS uh, Wij hebben zeg maar, de Change Management uh, aanpak uh, ondersteund. Uh, Jaap Krijger is uh, uh, ook aanwezig. Jaap Krijger is de Global HR manager van uh, Corbion. Uh, ik weet niet of Jaap al op unmute is gezet. Ik weet het niet, heen, Kan je me horen? Ja, Jaap. Ja. <laughs> Dankjewel ja. dat je er bent. Uh, ja. Als ik het uh, uh, scherm kan delen, Leonard, dan uh, gaan we van start. Ja, en de, en de vragen die kunnen we nemen we op en uh, die proberen we ook uh, of in de loop van, het, uh, van de presentatie te beantwoorden of na afloop. En uh, daarnaast is het ook uh, na de presentatie mogelijkheid voor uh, uh, dat we bij de vragen terugkomen bij de deelnemers. Oh, oké, okay, wacht. Uh, sorry, ik moet hem even bij het begin zetten. Uh, Oké, okay, uh, ik uh, deel nu mijn, uh, mijn scherm. Uh, Jaap, ik uh, wil het woord aan, uh, aan jou geven. Omdat jij ja. de introductie doet uh, met betrekking tot uh, Corbion en het, uh, en het uh, project. Uh, nou prima. Ja. We hebben nog eerst even een disclaimer volgens mij. Uh, die uh, nodig is als we uh, ja, toch uh, informatie delen die uh, een beetje vertrouwelijk is. Daar zijn we altijd heel zorgvuldig in. Ja, zeker. Ja, ja. Um, ja, we gaan, uh, dus inderdaad, we, uh, Jaap gaat zo meteen in, uh, over Corbion meer vertellen. Uh, met name het uh, project, ik denk dat het er erg interessant is hoe uh, het Corbion het project uh, benaderd, aangepakt. Uh, uh, de uitgangspunten en dergelijke. Uh, ik zal uh, uh, iets meer ingaan op de user adoptie. En uh, hoe het hele traject uh, met change uh, management en... en uh, de instructie van de medewerkers is gaan en dan uh, gaat Jaap uh, weer verder met de Lessons Learned. Dus. Ja, Jaap, we hadden hier een filmpje. Uh, alleen ja. dat ging even mis. Dus we gaan meteen naar de volgende slide. Het filmpje zal wel, uh, als jullie we de presentatie krijgen, zal die uh, zichtbaar zijn. Prima, nou, het is wel de moeite waard om te kijken. Um, uh, even nog ter introductie. Mijn naam is Jaap Krijgsman. Um, uh, Henk heeft uh, vorige week veel contact gehad met onze IT-man, die heet Martijn Krijger. Vandaar de verwarring, denk ik. Ah. Even. Um, maakt verder niet uit. Um, het werd in de introductie al even gezegd, uh, Corbion, de naamse bekendheid van Corbion is uh, nog niet heel erg groot, daar doen we wel alles aan om die groter te maken. En um, ja, als wij onszelf introduceren, dan introduceren we ons eigenlijk altijd uit de moeder waar we ooit vandaan kwamen. En dat is inderdaad CSM. En die heeft nog steeds een veel grotere bekendheid. Um, CSM had een breed portfolio aan allerlei bedrijven. Is in uh, nou, 2012 of ongeveer 2013 um, uh, ja, is, is, is verkocht aan, uh, aan een private equity investeerder. en ja, even plat gezegd bleven er destijds twee bedrijfsonderdelen over. Purak, een producent van melkzuur. En Caravan Ingredients, een producent van voedingsingrediënten. Die twee bedrijven zijn bij elkaar, gevoegd in 2013. En dat vormt het huidige bedrijf Corbion. Dus we zijn in die zin een beetje een merkwaardig bedrijf. Uh, zeven jaar bestaansgeschiedenis, maar we hebben wel mensen in dienst die al 40 jaar bij het bedrijf werken. Nou, de volgende slide Henk. Sorry, yeah. Ja, ja. Um, hoe zijn we vandaag de dag georganiseerd? Um, we hebben drie business units, verschillende business units. Uh, aan de linkerkant uh, SFS, Sustainable Food Solutions. Dat is eigenlijk de hele tak die zich richt op uh, uh, bakkerijingrediënten en het, het, het maken van producten om voedingsmiddelen zoals brood en vlees Um, ...langer goed te houden op een natuurlijke wijze. Ons core product is melkzuur. En van dat melkzuur maken wij die, uh, die voedingsingrediënten. In de middelste tak uh, LAS, Lactic Acids and Specialties... Um, ...dat is de tak waar we het melkzuur um, ja, voor een andere doelstelling uh, gebruiken. Uh, in de medische wetenschap, in, uh, bij de productie van, van semiconductors uh, zaken... Um, en recentelijk hebben we groot ingezet om van melkzuur um, polymeren te maken. En dan als je grondstof suiker is, dan heb je een polymer waar je een kunststof, een plastic van kan maken. Maar die is dan wel biologisch afbreekbaar. Um, in deze uh, BU zit ook de joint venture met de Franse Totaal. Waar wij in Thailand een, een bioplastic fabriek mee runnen. En recentelijk hebben we aangekondigd dat we een nog grotere bio fabriek in Frankrijk gaan bouwen. En aan de rechterkant, incubator, dat is een, een jongere tak binnen Corbion. Dat is de business unit die zich bezighoudt met uh, de productie en verkoop van algen uh, uh, en omega-3-vetzuren. Nou, we zitten over de hele wereld. We zijn een uh, bedrijf met... Uh, ja, hier staan nog 2000. We zitten inmiddels op 2300 employees wereldwijd, 1 miljard omzet. Uh, fabrieken, groot vertegenwoordigd in Thailand, Brazilië, uh, US met 10 sites en in Europa. Het hoofdkantoor staat in Amsterdam en we zijn genoteerd aan de AMX. Over naar de volgende, Henk. Ja, het uh, Q-project. -pro uh... ja. Ja, zoals uh, goed gebruik, en dat zal in andere organisaties um, wellicht ook zo zijn, geven wij een project een, uh, een naam en dat is vaak een afkorting. Nou, hier hebben we even over na moeten denken. CUBE staat voor Corbion United by ERP. Uh, sommige grappenmakers maken er van CUBE United by Excel, maar dat proberen we de kop in te drukken. Um, ja, bij de vorming van, van, van, van, van Corbion in de huidige vorm, zeg maar, is er gekeken naar bedrijfsprocessen. We moesten ons losweken van CSM, we moesten op eigen benen gaan staan, we hadden minder ondersteuning van de grote moeder. En uiteindelijk is hier ook de keuze gemaakt om over te gaan naar een nieuw ERP-platform. Dat doen we omdat de doelstelling van Corbion groei is. En wij denken dat een, een nieuw ERP-platform een zekere aanvulling kan geven bij het bewerkstelligen van die groei. Nou, het midden nog een aantal redenen waarom we het ook doen: uh, transparant, productiviteit en, en meer verbondenheid. En onderaan, en dat, ja, dat is eigenlijk een negatieve reden waarom we overgaan naar een nieuw ERP-platform, is omdat het huidige platform gewoon uh, uitermate verouderd is. En we echt toe moeten aan een. Uh, aan een nieuw, uh, nieuw platform. Ja, Henk, volgende. In uh, eind 2017 begonnen met het Q-project. Uh, uh, we hebben een, uh, een projectgroep opgetuigd met interne projectleiders, uh, Workstream Leads, zoals wij ze noemen. In een, een vijftal uh, workstreams, demand to supply, alles wat te maken heeft met het productieproces. Maintain to settle, maintenance, order to cash, customer service, source to pay, inkoop en finance to manage. Dat spreekt voor zichzelf. Uh, zoals gezegd, eind 2017 begonnen met het, uh, met het project. Uh, daaraan toegevoegd is een uh, system integrator, Capgemini. En uh, samen is dat project nu een, uh, nou, ongeveer een 50 man groot. Um, twee workstreams die vanaf dag 1 betrokken zijn bij het Q-programma, staan hier niet op deze slide, die wil ik toch even noemen. Dat is uh, integratiemanagement. We hebben een aparte stream die moet zorgen dat alles aan elkaar geknoopt wordt. En uh, waar ik zelf leiding aan mag geven is Organizational Change Management, OCM. Wat vanaf dag 1 een uh, integraal onderdeel uitmaakte van het, uh, het Q-programma. Ja ik. Ja. Ja. Um, ja, uh, dit is eigenlijk de slide die we uh, standaard in al onze presentaties laten zien. Uh, sommige deelnemers binnen Corium kunnen hem dromen. Um, maar we blijven toch altijd herhalen. Even de guiding principles. Wat zijn nou de uitgangspunten van het Q-programma? Dat is standaardisatie. Um, daarmee wil ik niet zeggen dat het, het huidige systeem uh, free-format is, maar dat geeft wel meer vrijheid voor een, voor een invulling. Wij gaan over naar S4 HANA van SAP. Um, fantastisch mooi programma, maar het, het vrije standaardisatie. Daar moeten we dus aan wennen: uh, best practice. Uh, wij denken soms unieker te zijn dan de rest van de wereld. En soms zijn we dat ook, maar niet altijd. Dus laten we nou eerst eens kijken wat er is bij andere bedrijven is ingevoerd. Change management. Um, uh, het invoeren van een nieuw ERP platform met S4HANA. Dat brengt met zich mee een nieuwe manier van werken. Um, ja, waar, waar nogal wat om te doen is. Uh, en het is een, een business gedreven project. Niet een IT software project ja, Ik weet niet of Henk, of er nog één is. Ja, dit is denk ik de laatste. Ja. Um, het is een, een, een, een, een gefaseerde uitrol die wij doen. Uh, dat is om het risico binnen de organisatie te, te minimaliseren. Um, die uitrol is per regio. We zijn nu een jaar live in, uh, in Azië, Thailand en Singapore... We zijn momenteel heel hard aan het werk met uh, de aanstaande go-live in Europa. Dat is uh, Spanje, Nederland, een klein stukje Polen en een klein stukje Frankrijk. Um, staat gepland voor uh, begin maart volgend jaar. Daarna rollen we uit in Brazilië, vier locaties. En als laatste doen wij de US met uh, tien locaties, coast to coast. Dus dat is nogal een uitdaging. Um, dit is het even de high-level product of, of, of proces als wij voordat we live gaan. En wat we, we hebben een global template uitgerold, die, of tenminste die hebben we gedesigned. Uh, we pakken die global template pakken we op en we werken aan de bovenste regel aan de lokalisaties. Nou, dat doen de, de techneuten in het team. Uh, de middelste of de, of de tweede regel is de go-live voorbereiding. Uh, nou, daar mag ik dan leiding aan geven. En wat we doen is het volgende... Um, we vormen een, een, een samenwerking tussen het Cube team en het lokale team in het land waar we live gaan. Um, eigenlijk zeg ik altijd tegen de locatiedirecteur, het maakt mij niet uit wie erin zit. Uh, dat bepaal je zelf. Um, daarmee ook draagvlakte te vergroten door te zeggen dat het de eigen go live is van de locatie. We maken een plan van aanpak van wat moet er allemaal gebeuren uh, voordat we live kunnen. Uh, dat gaan we oefenen en uiteindelijk gaan we live. En een groot onderdeel daarvan is de training. Um, wat wij doen is, wij bieden een, uh, een training aan. In eerste instantie aan de zogenaamde key users. Omdat die een rol krijgen in de verdere uitrol van het, uh, van het programma. En um, ja, zo'n beetje twee, drie weken voor go live uh, hebben we de end user training. Onderdeel van die verdere go live pre preparation is... Um, uh, ja, een change impact analyse, uh, willingness to change en uh, adaptive to change. Uh, we doen surveys. Uh, we kijken naar wat gaat er op, op grote lijnen per afdeling veranderen met de komst van het nieuwe SAP platform. Uh, heel veel communicatie. Ik heb geleerd dat je niet te weinig kan uh, communiceren. Um, kortom, een heel traject van dit, dit plaatje is ongeveer... Zes maanden voorgo live waarin we in een locatie uh, hiermee aan de slag gaan. Ja, ik kan nog uren doorkletsen, Henk, maar uh, ja. <laughs> volgens mij was dit het idee. Ja, oké, okay, dan neem ik het uh, vanaf uh, hier uh, over. Prima. Uh, ja, de user adoptie. Het, uh, in feite, als we kijken naar uh, de situatie uh, met betrekking tot dit uh, project, dan. Uh, uh, zaten we in de situatie dat uh, uh, Corbion in het verleden, zeg maar, met name aan het punt uh, change management en user adoptie, uh, uh, niet uh, heel veel uh, aandacht uh, schonk. En uh, omdat dit project echt uh, zo kritisch uh, uh, was, uh, is het besloten om, uh, om uh, juist hier uh, veel aandacht aan te besteden om, uh, om het uh, zeker een succes uh, te maken. Uh, ja, want uh, uiteindelijk uh, is als de mensen het omarmen, dan wordt het een succes. Op het moment dat ze de hakken in het zand zetten, dan, uh, dan heb je een andere uitdaging. Dus uh, user adoptie is gewoon heel erg uh, belangrijk. Uh, de techniek kan nog zo goed werken, maar de mensen moeten het doen. Uh, ja, toch lijkt het in de praktijk, als je kijkt naar uh, user adoptie, dan uh, zie je dat uh, uh, er. Uh, bij veel van uh, dit soort typische, of kritische uh, migratietrajecten. Uh, weinig aandacht is voor change management. Als je kijkt naar de percentages, dan zie je dat 32% zelfs weinig, zeer weinig of geen focus op change management hebben. En uh, daarmee loop je toch een, een, een fors, fors risico. Uh, dat komt misschien wel, omdat uh, je ziet ook dat heel veel organisaties worstelen met. Uh, uh, ja, wat moeten we nou doen uh, met, uh, met change management? Is het. Uh, de key users voldoende, uh, als die uh, een beetje floorwalking op de werkplek uh, leren of moeten we meer doen. En uh, zeker op het moment dat je te maken hebt met uh, uh, de verschuiving van uh, naar, naar meer standaard, dan uh, weet je op, uh, op voorhand al dat dat ook weerstanden met zich mee gaat uh, brengen. Dus uh, change managers wordt degelijk uh, uh, uh, belangrijk, ondanks dat het lastig is. Doe je niet, dan loop je, of dan kun je in ieder geval uh, zeker risico's lopen op het moment dat je live gaat, dat je dan inderdaad een terugval hebt. Uh, met uh, alle gevolgen van dien uh, met betrekking tot uh, je orderverwerking, voorraden, etc. En nou, dat, dat wil je niet. Ik weet niet of de deelnemers uh, uh, uh, hierop willen reageren. Hoe, uh, hoe uh, zij hier tegenaan kijken? Uh, de noodzaak van user-adoptie. Is het uh, zo gemakkelijk dat je het. Uh, uh, even, even doet, of uh, is user-adoptie voor uh, bij SFHA wel degelijk een uh, serieus aandachtspunt? Ik uh, zie de reacties graag, te, graag tegemoet. Uh, jullie kunnen dat uh, ingeven in, uh, bij de vragen en opmerkingen. Oké, okay, uh, hoe is dit project verlopen? Nou, op de eerste plaats zijn we in eind uh, 2018 is het alweer. Uh, heeft Corbion, uh, zeg maar, uh, de, het selectieproces gestart om een uh, partner erin te zoeken. Uh, er is een, uh, een RFP uitgeschreven en uh, daarin zijn uh, een aantal partijen uitgenodigd om deel te nemen. Uh, uiteindelijk uh, zijn, uh, of is TTS uh, daar uh, als, als partner gekozen. Misschien kort iets over TTS. Uh, dit is een internationale uh, leerorganisatie. We zijn met zo'n uh, 350 man uh, vertegenwoordigd in Europa. Uh, het is een Duits, van oorsprong een Duitse club. En we zitten in de meeste uh, West-Europese landen en in Amerika. En ons uh, hoofdfocus is inderdaad op veranderingsprocessen binnen IT. Uh, wat heel erg belangrijk was voor uh, uh, Corbion op het moment dat ze dit kozen, was. Uh, een partner die niet alleen zeg maar, in staat was dit dadelijk uh, het kunstje te doen voor uh, uh, S van Hanna. Maar eigenlijk voor het hele IT-landschap. Uh, want uh, uh, dit is het project natuurlijk wat uh, het meest belangrijk is. Zeker op de korte termijn. Maar er uh, staan meer dingen op, uh, op de lat. En uh, ook die moeten op dezelfde manier, op een eenduidige manier ondersteund kunnen worden. Zodat het herkenbaar is voor de, voor de medewerkers. Nou, daar zijn we heel blij mee als uh, TTS uiteraard. Uh, we hebben daar uh, uh, wat kern was in dat hele selectieproces, was uh, uh, ook van ja, wat, wat, uh, wat is de aanpak en wat is uh, daarbij de tooling. Nou, uh, als het om tooling aankomt, dan uh, heeft TTS een, uh, een, een platform dat heet TT Performance Suite. Uh, de naam zegt het al: het gaat om performance uiteindelijk. Uh, en uh, dat platform dat uh, maakt het mogelijk om op een hele makkelijke manier instructiemateriaal te maken. En vervolgens uh, in verschillende formats, daar gaan we dadelijk op in, te ontsluiten naar uh, de medewerkers. Dus dat uh, moest eerst uh, opgezet worden. Uh, en daarna hebben we echt een hele intensieve uh, training niet-analysis gedaan uh, uh, over de hoofdprocessen heen. Ik zal er dadelijk wat voorbeeldmateriaal uh, van laten zien. Uh, omdat, ja, we uh, moeten echt begrijpen waar zitten de, de kritische vragen, vragen dadelijk, waar zitten de veranderingen die, die uh, belangrijk zijn waar de mensen zeg maar uh, over uh, geïnformeerd moeten worden, getraind moeten worden. Uh, dus we hebben dat uh, stevig aangepakt uh, samen met de Workstream Leads om een totaalbeeld te krijgen van welke kennis is, uh, is er nodig. Nou, Vervolgens zijn we inderdaad dat gaan ontwikkelen. Uh, ja, en zoals in elk uh, project, IT-project bijna kun je wel stellen, is er altijd een, uh, een behoorlijk capaciteitsprobleem. Dan kun je die capaciteit vrijmaken om inderdaad dan die content te maken, die instru dat instructiemateriaal. Corbion uh, heeft ervoor gekozen om, uh, om dat uit te besteden. En uh, in feite in een co-creatie dan uh, te maken. Want, uh, zonder de specialisten, zonder de subject matter experts zijn we nergens. We hebben, want zij hebben de kennis van, uh, van de processen en van de mensen en, uh, en van uh, het uh, systeem zelf. Uh, wij hebben de kennis van uiteraard uh, het, het leren en hoe je dat uh, concreet maakt. Nou, we hebben verschillende vormen uh, gekozen voor verschillende vormen van uh, instructie. Dus, uh, er zijn e-learnings uh, gemaakt, met name voor de introductie en uitleg van processen. We hebben simulatietrainingen en we hebben echt uh, stap voor stap instructies gemaakt die contextgevoelig, dus uh, uh, exact bij, de, uh, bij het scherm passend uh, waarin medewerkers actief zijn en bij de rol, dus echt uh, applicatie en uh, rol afhankelijk uh, beschikbaar worden gesteld in de praktijk. Dus de e-learning zijn, zijn vooral effectief vooraf en de korte simulatietraining en stap voor stap instructies vooral in de praktijk. Nou, de uitrol uh, heeft Japan al iets over verteld. Uh, internationaal dus uh, in verschillende waves. We zijn nu uh, uh, in, de, in uh, ja, de afronding van de voorbereidingen voor wave 2. En uh, vervolgens zullen we het overdragen ook aan uh, uh, Corbion. Omdat we vinden dat uh, zeg maar de, het eigenaarschap heel erg belangrijk is uh, van zo'n oplossing. Dat moet bij de klant liggen en niet bij een uh, leverancier. Uh, omdat je dan de beste borging krijgt, ook straks. Want het systeem uh, is niet een eenmalige oplossing bij een go-live, maar moet in feite een duurzame oplossing zijn ter ondersteuning van medewerkers. Ik weet niet of er uh, ondertussen vragen binnen zijn komen of opmerkingen, lena Ja, er zijn uh, wat vragen binnengekomen. Uh, die kunnen we straks uh, wel eventjes aantikken. Uh, ja. of, of, de, of dat je nu wil van uh, bijvoorbeeld: wat doet Corbian om voldoende key-users te krijgen en te behouden? Uh, uh, een deel was net ook al bij Jaap beantwoord. Maar zeg maar: uh, of je hem wil nu pakken. Nou, kunnen, die kunnen we best denk ik op het einde pakken. Want dan gaan we echt ja. ook uh, ja. lessons learn. Ja. En uh, dat je daar wel ja. bij, uh, bij past. Ja, oké. Okay. Uh, prima, dan uh, gaan we verder. Uh, ja, dus we hebben een, uh, als TTS een, echt, uh, een, een, ja, een uh, gestructureerde uh, manier om, om te komen uiteindelijk tot een, uh, tot een uh, leeroplossing. En een ondersteuningsoplossing. Uh, uh, ik vertel al, beginnend bij de analyse, daar hebben we hebben een stuk uh, conception. Dat betekent dus dat we echt gaan kijken van hoe gaan we het uh, doen. Hoe uh, gaan we het invullen? Welke vormen, formats gaan we gebruiken? Uh, dat wordt vervolgens ontwikkeld. En dan gaan we echt uh, t, uh, het maken van uh, de simulaties. Misschien is het wel leuk om te vertellen. Uh, in principe bij heel veel van onze kanten worden de, uh, uh, de simulaties en guides door de subject matter experts zelf gemaakt, omdat het maken van de content in principe het uitvoeren, eenmaal uitvoeren van de best practice is. En je hebt automatisch je materiaal gemaakt. Maar het, het, het vergt uiteraard uh, vaardigheid en het, uh, en, het, en het kost altijd. Extra tijd. Maar uh, in principe is het uh, productieproces zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Nou, vervolgens heb je uh, het, uh, het uh, beschikbaar stellen van het materiaal. Nou, dat kan enerzijds in een, uh, uh, in een learning management systeem, als de klant dat heeft. Bij Corbion zal dat straks in succesfactors uh, uh, beschikbaar zijn. En anderzijds dus contextgevoelig in de applicatie. Dus in, uh, in de s 4 uh, Fiori schermen. Is het contextgevoelig eh, beschikbaar? Daar zullen we dadelijk in de praktijk iets van, uh, van zien. En, uh, dus we hebben daarmee ook door die contextgevoelige ondersteuning echt op de werkplek geïntegreerd in het werkproces ondersteuning uh, beschikbaar. Nou, hier heb ik uh, een afbeelding van. Uh, uh, van wat uh, sheets die wij gebruiken in de training-niet-analyses. En je ziet dat we echt per proces zeg maar een. Uh, een, uh, een uh, Onderverdeling hebben ik gemaakt naar de taken. We hebben gekeken welk type materiaal is daarvoor nodig. We hebben daar eventuele prioriteiten aan gekoppeld. En vervolgens ook gekoppeld aan de verschillende rollen binnen de organisatie. En waardoor het straks echt contextgevoelig ook beschikbaar is. Passend bij je rol. Want je kunt je voorstellen dat één en hetzelfde scherm misschien wel twee medewerkers met een andere rol ook een andere invulling geeft. Nou, dus uh, voor de echte, de basisprincipes, basisconcepten en processen, daar hebben we dus die high-end uh, e-learning voor gemaakt. Uh, voor het echte, uh, het, het processen, de concrete processen doorlopen, uh, hebben we met name dus die, uh, die uh, uh, ja, simulaties gemaakt, waar niet zoveel toeters en bellen verder zijn aangehangen, die makkelijk ook te maken zijn en te onderhouden. En voor de uh, het echte bediening, de kliks, zeg maar, in, uh, in, het, in de specifieke schermenprocessen hebben we zeg maar, de guides, stap voor stap instructies. Nou, hoe ziet het eruit? We hebben dat uh, helemaal gemaakt mooi in de interface van uh, naar de huisdeel van, uh, van Corbion. Zodat het allemaal erg uh, goed overkomt. Dat is ook uh, zo ontvangen. Daar zal Jaap uh, op het einde wel iets uh, meer over vertellen. Over hoe het uh, materiaal ontvangen is. Uh, we hebben ook uh, een afbeelding dus van, uh, van de processen. En hier zie je dan ook een voorbeeldje waar de verschillende rollen ook aan de verschillende processtappen zijn dus ge, uh, gekoppeld. En onder elke processtap uh, bevindt zich zeg maar, de concrete instructie. Nou, en in de, in de applicatie zelf uh, zien wij dus met onze oplossing. Uh, een van de onderdelen van de oplossing is onze Quick Access, en die ziet exact op welk uh, scherm je zit. En vervolgens uh, geeft die uh, instructie uh, beschikbaar. Dat zal ik uh, zo meteen uh, concreet laten zien. Oké, okay. ja daar zijn we. Dus uh, ik ga even uh, uit de presentatie. En uh, ik zal met name even die ondersteuning in de praktijk. Want iedereen heeft wel een beeld van een e-learning. Hoe die eruit ziet. Ik zal het dadelijk wel in openen. Uh, maar het gaat zich met name ook om die ondersteuning in de praktijk. Ik had uh, hiervoor een filmpje opgenomen. Dat zit straks in de presentatie, dus je kunt het nog uh, rustig uh, nakijken. Ik kan het alleen nu niet uh, afspelen. Uh, uh, daarom geef ik even een live presentatie. Ik heb geen stapverhaal, maar ik heb wel succesfactoren, omdat ik zelf succesfactors gebruiker ben. Dus kan ik dat wel eventjes gebruiken. Um, je ziet op mijn scherm, en um, ik zit nu in PowerPoint. En je ziet hier rechtsonder zie je een sinaasappeltje. Nou, het sinaasappeltje is het symbool van de quick access. Uh, ja, de appel was al bezet. Dus, uh, en als ik op die sinaasappel klik. En uh, ik heb. Uh, dan ziet hij dat ik in PowerPoint zit. En uh, zou ik nu inderdaad naar uh, Teams overspringen. Dan uh, ziet hij ook meteen dat ik in Teams zit. En ga ik nu naar. Uh, wacht nou heb ik een, En ik zit nu in SuccessFactors. Ik zal hem even weghalen, opnieuw aanmelden. Ik zit op het hoofdscherm van SuccessFactors. En ik uh, uh, activeer de uh, Quick Access. Dan zal de Quick Access uh, exact zien dat ik uh, op het hoofdscherm zit. Je ziet hier succesvector zonder iets uh, erachter. En ik heb heel veel informatie. Maar stel bijvoorbeeld ik moet nu een nieuwe job uh, gaan posten. Uh, nieuwe vacature. Dan moet ik in recruitment zitten. Uh, en ik ga nu naar recruitment. Dan kom ik in die module. En dan zal hij ook zien van hey, je zit nu in het proces van job requisitions. En hij laat aan de zijkant dus zien wat voor ondersteuning er hier beschikbaar is. Dus uh, how to create a, job, a new job requisition. Dat is een stap voor stap instructie. Ik heb eventueel schermen opgebouwd in verschillende onderdelen. Ik heb ook een sectie met meer gedetailleerde informatie. Maar ik ben in de praktijk. Dus misschien heb ik aan die stap voor stap instructie meer dan voldoende. Werk wil ik ver, snel verder met mijn werk. Maar het is wel beschikbaar als je iets meer detail zou willen weten. Of ik heb toegang tot een korte kleine simulatie. Een e-learning die ik net ook benoemde. Of ik heb toegang tot het, misschien tot het proces direct. Of ik uh, kan ook in contact komen met een... Uh, uh, bijvoorbeeld een, een, een functioneel beheerder of een expert. Dus uh, verschillende categorieën die kunnen zelf worden uh, uh, aangemaakt. En uh, zo kan ik heel specifiek ondersteuning bieden op het moment dat ik uh, aan het werk ben. Nou ik zal ook uh, laten zien hoe ziet dat dan uit. Nou bijvoorbeeld als ik uh, klik op die stap voor stap instructie. Dan zie je aan de rechterkant eigenlijk precies de stappen die ik moet doen. Nou die home knop had ik al gedaan. Ik zit al in recruitment. En ik zit uh, bij stap 3, dus ik hoef niet alle stappen te doorlopen. Sommige van dit soort tools, die, uh, dan moet je altijd dat hele proces doorlopen. Uh, bij ons is dat, uh, is dat niet het geval. Je kunt dus zelf door het proces, door de stappen heen en kijken welk, bij welke stap je uh, hulp nodig hebt. Wij laat het mooi zien, nu moet ik uh, zeg maar create nieuw doen. maar zit dat? Ik kan het niet vinden. Er staat zoveel informatie op het scherm. Uh, ik hoef er over het... Filmpje en hij laat exact zien waar ik die stap moet doen. Voordeel is, er is geen connectie tussen die Quick Access en de daadwerkelijke applicatie. Dus uh, zou er iets veranderd zijn, dan uh, loop ik niet vast. Uh, dan blijft die Quick Access gewoon uh, zijn werk doen. Uh, en het onderhouden ervan is uh, ook heel erg makkelijk. Ik kan gewoon één stap ergens veranderen. Ik hoef niet het complete werk opnieuw te doen. Mooie is ook dat dit automatisch wordt gegenereerd bij het uh, creëren. Als ik één keer dit proces uitvoer in onze auteuromgeving, dan creëert hij die stap voor stap instructie. Maar ook documentatie en ook meteen mijn e-learning, mijn uh, simulatietraining. Dus uh, uh, daarmee is het uh, maken van materiaal makkelijk, maar ook het onderhouden. Want verander ik het op één plek, dan is al mijn materiaal ineens gewijzigd. Ja? Nou, dit is stap voor stap instructie. En zo hebben we ook gedetailleerde informatie. Uh, ik, kan, uh, ik heb hier ook direct uh, toegang eventueel tot een menu. Dan hoef ik niet te gaan zoeken. Die is er gewoon en uh, uh, die is al gekoppeld aan dit scherm. Maar ik, uh, ik heb hem heel eventjes geopend. Ik kan in principe alle instructies die ik ook al heb, contextgevoelig aanbieden. Dus het gaat niet altijd om nieuw materiaal te maken op het moment dat er al materiaal is kan ik dat ook koppelen aan, uh, aan context. Uh, ik heb hier diezelfde instructie ook beschikbaar als een uh, korte e-learning. Stel bijvoorbeeld, het is de eerste keer dat ik dat doe, en ik uh, ben toch wel onzeker, ik wil nog niet in het echte scherm iets gaan doen, dan kan ik dat eventueel hier doen, en dan kan ik, uh, uh, zeg maar, hier daadwerkelijk klikken. Als ik fout klik, zal ik op een gegeven moment zeggen, nee, je moet hier klikken. En zo kan ik uh, exact door dat uh, proces uh, heen gaan. Ja? het ja, nu niet helemaal doen. Maar even als uh, idee. En je kunt dat zo mooi maken als je, als je zelf wilt. Nou, zou ik ondersteuning willen van een expert? Dan uh, hoef ik hier uh, op dit linkje te klikken. En hij maakt in dit geval een mail aan. Maar je zou ook een, een, uh, een Teams call aan kunnen maken. Of Skype of welk andere... Communicatietool uh, je ter beschikking hebt. Dus op die manier proberen we uh, mensen volledig te ondersteunen in de context uh, van het werk. En uh, nou, als je kijkt naar uh, wat we bij Corpion hebben gedaan, dan is het, uh, ook het uh, uh, meeste werk uh, of de meeste items zijn guides. Dus makkelijk te maken, makkelijk te, onder, uh, te onderhouden. Uh, en uh, de e-learning zijn echt voor de kritische zaken gedaan waar we zeker moesten weten van hey, dat moeten mensen van tevoren hebben doorlopen voordat ze echt in die live applicatie uh, gaan oké, okay, ik ga terug naar de presentatie Wacht, uh... ja, je ziet hier trouwens nog een, uh, een reminder uh, wat er <tomt> wijzigingen zijn in de applicatie we hebben dat nog niet bij Corbion geïnstalleerd, omdat ze nog niet op Windows 10 zitten. Uh, en dan kunnen we dat ook live brengen. Dus als er een kleine wijziging is in de applicatie, en dat is niet vreemd met een cloud-omgeving, uh, uh, dan kunnen mensen een alert krijgen en kunnen ze meteen instructie krijgen over, uh, ja, over de wijziging die bijvoorbeeld heeft plaatsgevonden. Goed, dan gaan we uh, nu even tijd maken voor de lessons learned. Ik denk dat dat. Uh, erg belangrijk is. Uh, ja, dus uh, even aan jou. Ja. ja, deze twee foto's, die wilde ik jullie toch niet uh, onthouden. Um, uh, inderdaad, Henk heeft net uh, de, de quick access uh, tool laten, laten zien. Um, en dit zijn foto's gemaakt in, uh, in Thailand. En hoe wij de training aanpakken is als volgt. Uh, we geven eerst een training aan de zogenaamde key users. Die mogen alvast met het trainingsmateriaal uh, aan de slag. Um, vervolgens drie weken uh, ongeveer, twee drie weken voor go-live, een einduser training. Dat is ongeveer een week. Althans, je moet een week reserveren en dan is het uh, afhankelijk van je rol uh, hoeveel training je gaat krijgen. Um, dat is bij ons wel een voorwaarde om, om toegang tot SAP te krijgen. Uh, als je gaat autorijden, moet je ook eerst je rijbewijs halen. Uh, hier vinden we echt, je moet eerst even de basisprincipes leren. Dat wil niet zeggen dat mensen in die week per se alles moeten leren. Dat zou ook onmogelijk zijn. En dat was nou precies de reden waarom wij voor TTS kozen. We wilden op een moderne manier trainingsmateriaal aanbieden. Met e-learnings, zodat mensen ook hun eigen tijd nog eens naar kunnen kijken. Dat we op andere tijden refresher trainingen kunnen aanbieden. Um, nou, dat was op zichzelf bij Corbion al nieuw. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar training was toch, nou, ik zou bijna willen zeggen, een, een ondergeschoven kindje daar waar het te maken had met een, een IT-proces. Uh, er stond op zijn best ergens een instructie op, uh, op SharePoint, maar dan moet je wel heel verdraaid goed zoeken. Dat wilden we echt anders, om, om die eindusers in staat te brengen, snel met het materiaal aan de slag te gaan. Uh, ik, ik, ik zit nu drie jaar in dit project. Ik ervaar niet zozeer weerstand ten opzichte van, van verandering. Ik ervaar wel bezorgdheid over verandering. En mensen willen gewoon hun werk goed blijven doen. En moeten een heel bekend systeem waar ze al nou, een aantal jaren mee werk opgeven voor iets heel nieuws. En zijn er bezorgd over. En denken: gaat dit allemaal wel goed? Kan ik wel mijn werk blijven doen? Nou, dat, dat, die bezorgdheid wegnemen hebben we voor een deel gevonden in het, in het trainingsmateriaal. Um, dat op zichzelf werd, werd verwelkomd, um, maar bij de eindusertraining, training, de quick access, um, ja, daar, daar begon echt het wow effect. Um, het is fantastisch om dan mensen te zien voor het eerst in een SAP scherm en lopen vast. Natuurlijk lopen ze vast, want het is nieuw. Dat geeft ook helemaal niet. En dan, ja, dan ga je op dat helpbuttentje drukken en dan verschijnt er niet een 400 pagina talent manual die je door moet uh, wandelen. Nee, in dat scherm waar jij zit, geeft die, net zoals Henk het daarnet demonstreerde, aan van, nou, je zoekt nu hulp, je zit in dit scherm, jouw autorisaties zijn dit, dan zou dit wel eens kunnen zijn waar je naar op zoek bent. En uh, ja, dat, dat, uh, dat heeft ontzettend goed uh, gewerkt, goed geholpen. En zelfs zo erg dat de quick access, de sinaasappel, een eigen leven ging leiden als mascotte. Dus die... Uh, die zagen we bij de go live terug op, op banners en op t-shirts die we uitgedeeld hebben. En uh, nog steeds is uh, Nong Som, wat volgens mij Thijs is voor Sienisappel, een, uh, een bekend, uh, bekende kreet binnen onze organisatie. Nou dan de lessons learned Henk. Um, ja, um, ik, ik denk wat vooral prettig was, in, of nog is, uh, moet ik zeggen, in de samenwerking met TTS, is dat het echt een co-makership is. Uh, ook, we hebben heus wel eens momenten gehad wat we het misschien even wat minder uh, met elkaar eens waren of uh, waar we andere prioriteiten stelden. Maar dat zijn korte lijnen, heldere communicatie, uh, dat, dat werkt plezierig. Lesson learned, wie ik mee zou willen geven voor diegenen die hier nog aan moeten beginnen. Um, ja, Henk vertelde over die, die, die training need analysis. Um, Pas op, overeet jezelf niet, zou ik willen zeggen. Ja. Wij waren in het begin, als Corbyn, waren we zo enthousiast hierover. En, en we waren veel te ambitieus. En we wilden alles in die training stoppen. Met als, als, als eindresultaat dat je een veel te grote scope krijgt. Dat de work -team leads wel van alles willen, maar er niet zijn. Want die moeten ook nog andere dingen doen. Uh, dat hebben we terug moeten, moeten managen. Dat is uiteindelijk wel gelukt. Um, maar als ik het over zou moeten doen, zou ik liever klein beginnen en dat dan groter laten groeien. In plaats van wat wij deden, iets te groot beginnen en dan moet je gaan schaven. En dat is altijd minder leuk. Het tweede is, um, wat ik constateerde, is dat andere partijen in ons bedrijf, afdeling Legal, mijn eigen afdeling HR, uh, afdeling Customer Service, die kregen lucht van dit fantastische systeem. En die willen gaan meeliften. Die willen ook van alles. En dat is goed, dat willen we ook. Echter, ik heb een deadline voor mijn end-users in het SAP-project. Dus ik heb daar niet de populariteitsprijs mee gewonnen, maar ik heb elke keer tegen afdelingen moeten zeggen, je mag meedoen, maar niet nu. Ik heb een strakke deadline, ik moet zorgen dat end-users getraind zijn. En pas als dat draait, dan gaan we andere um, uh, disciplines mee laten liften. Nou, dat zal niet helemaal tot... De US go-live lukken, denk ik. Ik denk ergens halverwege zal ik toch de deur wel een beetje op een kier moeten gaan zetten. Um, maar goed, het geeft alleen maar aan hoe enthousiast uh, mensen ook binnen Corbion op andere afdelingen waren over het, uh, het systeem. Um, nou, zoals gezegd, de co-makership met TTS, dat, de flexibiliteit uh, van, van de TTS consultants, um, ja, die was ongekend. Uh, ik geloof dat ik zelf wel eens heb gezegd, jullie mogen best wel eens wat strenger voor ons zijn. Um, ja, een beetje een Nederlandse opmerking, maar ik ga hem toch maken. De investering, daar kan ik niet omheen. De investering is fors in het trainingsmateriaal. Echter, het heeft echt gezorgd voor een snellere end-user adoption in Wave 1. En, ik, en we zien nu al, want we zijn nu al training aan het doen met de key users in Europa. Um, uh, dat dat echt zijn vruchten afwerpt en, en, en dat het de investering uh, meer dan waard is. Um, zoals gezegd, wij wilden echt modern trainingsmateriaal aan kunnen bieden. We beginnen met een, een week en Europa hebben we uh, uit mijn hoofd gezegd 500 end-users te trainen. Dus dat zal een periode zijn van drie weken waarin wij beginnen met een, een classroom training. En daarna gaan mensen zelf ermee aan de slag. Ook na de go-live. Um, en het leuke ook van het trainingsmateriaal is, je kunt monitoren hoe mensen het trainingsmateriaal gebruiken. En wat we gezien hebben, bijvoorbeeld in, in Azië, zie je dat een bepaalde afdeling, een bepaalde transactie, heel veel kijkt naar, dat, naar die transactie voor trainingsmateriaal. En waardoor wij weer in staat waren te zeggen, oh wacht even, hier moeten we een refresher training op loslaten. De groep, de afdeling, of dat nou de finance afdeling was, of een logistieke afdeling, die groep weer even bij elkaar brengen. En zeggen, we gaan even nu klassikaal even dit weer even met jullie doornemen. Um, ja, uh, werkt uitstekend. Wat zijn voor, uh, voor ons nog de next steps waar ik uh, nu mee, uh, mee bezig ben? Uh, nou Henk zei het al, ook dat vind ik het mooie van TTS. Uh, op een gegeven moment uh, dragen, dragen zij het over en moeten wij op eigen benen gaan staan. Ook in het maken van het materiaal. Nou daar ben ik op dit moment nog aan het kijken van hoe borg ik dat en waar ga ik dat positioneren. Moet dat binnen de IT afdeling, binnen de HR afdeling? Gaan we een aparte trainingsafdeling opzetten? Nou daar vinden op dit moment gesprekken over. Uh, hoe, hoe regelen we de governance? Eh, iedereen wil voorin in de bus zitten, maar dat kan niet, want dan, uh, eh, dan missen we de, de, de centrale aanpak. Uh, we zijn inderdaad begonnen met de uitrol uh, van een, of, of het implementeren van een LMS-systeem in onze succesvector. Daar wil ik de aansluiting bij maken. En zoals gezegd, ja, de, de verdere uh, connectie met de andere afdelingen binnen Corbion en Enenhank is al begonnen. Hè? Uh, ja. Uh, die, uh, daar hielden we het niet droog om de deur dicht te houden, zal ik maar zeggen. Maar ik weet zeker dat uh, de afdeling Legal en ik denk ook HR staan te trappelen om hier uh, mee aan de slag te gaan. Om uh, op een mooie, moderne manier trainingsmateriaal uh, te presenteren binnen Corbium. Ja, maar misschien aanvullend, uh, Jaap, ik kreeg er ook een uh, vraag over met betrekking tot uh, de toepasbaarheid van meerdere applicaties. En uh, inderdaad, je ziet ook in, uh, in uh, dit soort projecten dat het niet puur en alleen het SAP systeem is. Maar er zijn allerlei interfaces met andere systemen. En uh, bij jullie was met name ook uh, de interface met Microsoft uh, uh, CRM. Van ja. belang in, uh, in het orderproces. Ja. En uh, dus dat is uh, ja, uh, op een gegeven moment uh, ook opgepakt. Uh, omdat zeg maar, die, uh, de toepassing werkt op alle applicaties, alle Windows en alle webapplicaties. dus uh, uh, het, het kan vrij eenvoudig, maar het is inderdaad ook uh, riskant, je moet echt daar, uh, je moet dat heel goed uh, managen. Ja. Ja. Ja. Leonard, we zitten aan de tijd, ik, uh, ik heb nog wel wat vragen, maar ik weet ik niet, je hebt er waarschijnlijk ook nog, ja, ik, uh, maar ik weet ik, niet of er nog tijd uh, voor genomen mag worden of niet. Natuurlijk. Ja, ik, uh, ik heb hier ook uh, een paar vragen die overlappend zijn. En daar komt het eigenlijk op neer dat uh, de vraag wordt van hoe zit het met uh, de talen en dus uh, multi multilingual. Uh, ja, dus daar kan, kan ik wel iets over vertellen. En, uh, en de, de... dat het ook te maken met, uh, sorry, met met verschillende culturen, dus, dus ja. uh, eh, omdat jullie flink internationaal, Azië, Europa en Amerika. Ja, er zijn een paar vragen die daarin zitten. <laughs> Ik zal uh, proberen te beantwoorden. Uh, nou goed, het, het uh, multilanguage hebben we dus, uh, bewust niet, uh, is, heeft Corbyon bewust voor gekozen om dat niet te, toe te passen. Dus alles is in het Engels. Er waren onderweg wel een paar pogingen om toch iets Thais op te nemen, maar dat is ook meteen teruggedraaid. Nee, we doen alles in één taal. Het is wel mogelijk. De oplossing ondersteunt 39 talen. Dus, en ook het hele vertaalproces wordt op een hele efficiënte manier ondersteund binnen dat platform. Waardoor het met, eigenlijk met een minimale inspanning mogelijk is. Maar... Uh, het is echt een, uh, een keuze, want uh, het betekent natuurlijk ook uh, nogal wat voor onderhoud en dergelijke. Uh, het andere aspect wat ik hoor in de vraag is met name met betrekking tot cultuur. En dan kom je meer op: uh, uh, ja, dan heb je te maken met lokalisering uh, en uh, met, uh, met inderdaad aanpak. Uh, ook daar uh, zien we dat bijvoorbeeld bij. Uh, uh, in Azië meer klassikaal is gedaan en we zien nu al dat in Europa en, in, en zeker in Amerika straks veel meer uh, de e-learning e uh, uh, leidend zal zijn. En minder klassikaal. Uh, dat heeft ook te maken met inderdaad de cultuur. En er zijn natuurlijk localizations uh, uh, van toepassing uh, per regio en dat, uh, ja, dat vertaalt zich in het materiaal. Oké. Okay, um een andere mooie technische vraag, dat is gericht op uh, S4HANA. Uh, als je dus uh, voor de technische move van ICC naar S4HANA omgeving, er worden de migratietools gebruikt. Uh, is dat net zoals uh, dat deze bij SAP worden meegeleverd, net zo eenvoudig is als bijvoorbeeld bij een Windows uh, upgrade die je zelf kan doen op de laptop? Ja, daar durf ik geen antwoord op te geven. Ik denk ik denk ja, weet je geen ik, ze, ik, het... ze, ik zeker niet. Nee, nee precies. Want dat is echt, dan heb je echt te maken met de uitrol van uh, S. van Hanna zelf. Ja. Uh, dus dan uh, ja, dat durf ik... Uh, dat een, weet ik niet. Ik nee, denk dat ik de vraag in het uh, wet zullen we beantwoorden. Um, de, wat is jullie ervaring? Nou, Een deel is al besproken in de lessons learned. Dus uh, tenzij zei je dat je nog een extra aanvulling wil geven. Uh, wat, sorry, ik begreep de ja, vraag niet. Is jullie ervaring, wordt hier gevraagd. Maar er is ook al heel veel verteld in Lesson Learns en The Next step. Ja. Dus ik, ik pak daar iets anders leuks voor uit. Uh, even kijken, hier. Uh, uh, even kijken, zat Corbion voor S-verhalen implementatie op SAP ECC of heel ander niet sap systeem Nee, hey, wij zaten op een niet sap systeem Dus we doen een, uh, een global greenfield S4HANA implementatie. Oké. Okay. Ja. Uh, nou, die is mooi beantwoord. Uh, dan had ik er nog ergens eentje die was ergens was over Fiori. Even kijken waar is die gebleven. Uh, zoeken. Uh, daar. Even kijken. Uh, Even kijken. Ja, nou. Hebben jullie de bestaande autorisatierollen concept 1 op 1 overgenomen naar de Fiori implementatie? Dus uh, hebben jullie de bestaande autorisatierollen, het concept, 1 op 1 overgenomen naar de Fiori implementatie? Nou, niet één op één. Uh, misschien wel voor een heel groot deel, maar we hebben uh, een, een aparte uh, subgroep die zich bezig heeft gehouden met alle uh, autorisatie um, en daar is een, een apart werkgroep voor opgericht om, om dat in goede banen te leiden. Um, het oude systeem of het huidige systeem laat, laat ja, soms te veel vrijheid toe. Ik, ik vertelde al, SAP is een mooi systeem, maar het vergt standaardisatie. Mm -hmm. Het vergt ook een, een, een betere uh, kijk naar SOD-conflicten. Um, KPNG in ons geval kijkt over onze schouder mee hoe we dit inrichten. Dus dit is wel, dit is wel een serieus... Ja, subwerkgroep geworden binnen het, uh, het Q-programma. Eh, misschien wel groter dan dat we oorspronkelijk uh, uh, verwacht hadden dat het zou worden. Mm -hmm. En aan de grond van die autorisaties, daar koppelen we dan weer het trainingsmateriaal aan. Ja, ja. De, de, de, een andere vraag is hier. van: Kunnen jullie aangeven welk percentage van het projectbudget uh, uh, aan OCM is uh, uitgegeven? Ja, nou, dat... dat is een strikvraag denk ik, hè? Kan nou ja, niet zozeer een strikvraag. Ik, ik, ik, zou, dat, ik zou dat niet weten, uh, wat, wat het percentage is. Um, ik, ik, ik ben begonnen bij Corbion in uh, januari 2017. We zijn in oktober 2017 met het CUBE-programma uh, van start gegaan. Uh, 1 januari is ook de projectdirecteur begonnen. Uh, en met zijn tweeën ja, zijn we dit, dit project gestart door eerst te gaan staffen uh, en verder alles uit te breiden. Uh, wat ik zeg, uh, OCM zit vanaf dag 1 uh, aan tafel, um, ik zit ook in de stuurgroep van, uh, van, uh, van uh, het Q-programma. Um, It, it, it, nogmaals, ik ervaar niet zozeer weerstand ten aanzien van de verandering. Ik, waar, ik, ik ervaar wel zorg over de verandering. En die zorg moet je wegnemen, die moet je, moet je managen. Uh, en dat doen we door heel veel ja, uh, aandacht te geven. Wij zijn wel binnen Corbion van de, van de hands-on mentaliteit. Dus um, ja, de, ik heb uh, de goed bedoelde consultants over de vloer gehad. Die uh, een boekenkast aan change management boeken volschrijven. Maar binnen Corbion is het dan al snel van, ja prima, maar wat gaan we nu doen? Dus we maken dat wel heel concreet door surveys uit te rollen. Uh, in het verleden, ja dat is nu met, met, met de coronacrisis, is dit, is dit echt een, een, een hindernis. In het verleden ook door heel veel de locaties te bezoeken. Mm -hmm. En uh, ja, we, we zitten nu in Nederland met, met de rollout. Nou, dan komen we met covid nog wel eind weg. Spanje kunnen we denk ik met lokale consultants on the ground doen. Um, maar als wij nog meer restricties gaan tegenkomen met, met de coronacrisis, uh, dan, dan gaat ons dat wel echt in de weg staan. Dat is wel ja. een, een zorg die we hebben. Ja. De, de willingness uh, om te veranderen, uh, meten jullie dat ook? Kijk, ja. Jullie kunnen natuurlijk ook zien van oké, okay, we hebben het daar al gedaan. En dan zie je natuurlijk het enthousiasme. Uh, maar jullie kijken ook weer eventjes terug van um, review, van oké, okay, hoe is de situatie? En daarvan leren jullie natuurlijk ook weer voordat je de volgende stap zet. Absoluut. Dus uh, we doen eigenlijk een, een drietal meetmomenten. Uh, we doen um, zeg maar zo'n beetje uh, drie maanden voor go live, een soort nulmeting. Uh, hoe staan we ervoor? Dan doen we na de -user training doen we er weer een meetmoment. En we doen na de go-live een eindmoment. En wat we recentelijk overeen zijn gekomen met de organisatie in Thailand en Singapore. Dat we nu ook nog weer eens een meetmoment doen één jaar na go-live. Mm -hmm. uh, ja. Dat werd in Thailand heel leuk met taart gevierd. Dus dat is goede nieuws. Maar ik wil ook nog wel eens een keer echt data-driven meten. Van hoe gaat het nu echt en wat kan ik ervan leren voor mijn volgende go-lives. Yes. Ehm, um, even kijken dan, deze komt ook al. Ja, uh, dat is ook een beetje hetzelfde van, wat doet Corbion om voldoende key users te krijgen en te behouden? Nou, dat is, dat is wel een interessant uh, punt eigenlijk. Um, um, het, het goede nieuws is, het gaat, heel, het gaat bedrijfseconomisch heel goed met Corbion. Uh, we zijn een groeiende organisatie, al onze fabrieken zijn uitverkocht. Um, maar dat is eigenlijk voor het Q-project, hoe gek het ook klinkt, wat minder goed nieuws. Want dat betekent dat iedereen heel druk bezet is. Um, en we zijn daar in een vroeg stadium, hebben wij key users uh, geïdentificeerd. Uh, die ons ook hebben geholpen in de configuratieperiode. Dus uh, in alle uh, contraille, Brazilië, Thailand, Amerika, Europa. Uh, en dan is de geëigende vraag van de managers, uh, van die mensen, is ja, maar hoeveel tijd is dat dan? Nou, dat hebben wij ingeschat op uh, 20% van hun tijd. Eén dag in de week. Maar dat is een gemiddelde. En wat we gedaan hebben, wat we nog steeds doen. Bij elke bijeenkomst hebben we een online voting tool. En ergens in die online voting tool, over welk onderwerp die dan ook gaat, verstop ik altijd de vraag van, hoe is tot nu toe je tijdenbesteding? En daarmee meten we. En de uitkomst daarvan is, dat die 20% per key user, komt wel goed uit. En natuurlijk zit er een beetje piek en, en dalen. Maar grosso modo klopt die wel. Nou, en die koppelen we weer terug in de stuurgroep. Uh, zo van ja, het is een extra belasting voor onze mensen, uiteraard. Uh, we gaan niet elk jaar live met SAP, dus het is van tijdelijke aard. En kijk, de tijdsbesteding is nog in datgene wat we ooit bedacht hebben. Neem niet weg hoor dat ik uh, soms ook wel verhitte discussies heb in de organisatie over de tijdsbesteding van de key dat, moet ik, uh, dat mag ik niet ontkennen. Hoe krijg je die dan bijvoorbeeld, dus, dus de volgende vraag meteen bovenop, van de business process champions. Hè? Dus die ja. vrijgemaakt van de dagelijkse lijnwerkzaamheden. Dus, de nou, uh, ja, dit, dit is ook weer een beetje uh, cultuur binnen Corbion. Uh, wat, we leggen heel goed uit dat we niet elk jaar live gaan met de SAP. Dus het komt wel een beetje on top of bij je huidige uh, takenpakket. Um, dat is niet anders. Daar waar dat echt niet past, en dat zijn een, een beperkt aantal afdelingen, daar hebben we backfills georganiseerd door uh, tijdelijk mensen aan te nemen. Ja, ja, precies wat jullie al zeiden van uh, uh, de, de outsourcen. Dat is dan uh, mogelijk uh, op bepaalde locaties waar dat nodig is. En ook in verband nu met uh, corona, dat je zegt van oké, okay, we moeten het uh, met de locals daar doen, uh, ons ja, maar ook bijvoorbeeld als het een hele kleine afdeling betreft, hè. bijvoorbeeld een, een, een logistieke planningsafdeling. Ja, die is in, in, op onze fabriekslocatie in Gorkum, die is niet heel groot, maar daar zit wel een hele cruciale key user. Ja, daarvan kan ik niet tegen die man zeggen van nou, dit moet je er maar even bij gaan doen. Dus daar hebben we in een vroeg ja, tijdsbestek hebben we daar een, een interim uh, manager ernaast gezet om, uh, om hem vrij te spelen. De, de, de, de volgende um, implementatie, hè? de volgende stap, is dus. Je gaf al aan van uh, Amerika, van uh, de oostkust naar de westkust, of de andere kant ja. op. Die, ja. uh, hoe zie je het op het moment uh, even richting de verkiezingen? Uh, als we die uh, uh, erbij pakken? Ja, uh, ik, ik, maak, ik maak me privé druk om de verkiezingen, maar niet in de context van. Uh, ons hoofdkantoor Amerika staat in Kansas en daar moet je zeker geen grap over Trump maken. Ja. Ja. Nee. Oh, ja. hey, perfect, ik, um, we zitten mooi in de tijd. Uh, Henk, heb jij nog vragen aan jouw kant? Nee, ik had uh, ja, met name nog een vraag over de onderhoudbaarheid, want uh, het, het lijkt allemaal uh, vrij onlangrijk. En uh, uh, ja, ik uh, ik moet zeggen dat uh, met name de, dus door, door de, ja, de technologie die, uh, die gebruikt wordt, is uh, zeg maar, uh, onderhoud heb je altijd, uh, want dat is nou eenmaal uh, het gevolg van wijzigingen. Uh, maar op het moment dat dat uh, uh, ja, goed uh, ondersteund wordt door het systeem, dat je niet uh, alles opnieuw moet doen, uh, ja, is dat, uh, is dat uh, beheersbaar. Uh, kijk, uh, je, je kunt uh, een individuele stap heel makkelijk maken. En veranderd zou, uh, zal het ineens de schermen veranderen. Dan uh, hebben we een hele techniek van re-recording. Waardoor uh, zeg maar, uh, je, je opnames uh, automatisch uh, de nieuwe schermen pakken. Dus, uh, dus op die manier: dat zijn, dat zijn uh, ja, functionaliteiten die met name het onderhoud. Uh, sterk vereenvoudigen, uh, vergeleken met de traditionele materialen waar je screen recordings doet of zelfs het materiaal in word moet maken. Ja. De, de, de techniek gaat natuurlijk ja, ook goed in op het moment. Sorry? Uh, de techniek hè, zo ook, uh, zoals we nu ook allemaal uh, online dit kunnen volgen uh, is ook iets van de, hè, de laatste tijd dat we dit, dit dit kunnen doen en dat is ook natuurlijk voor uh, in het buitenland ook met trainingsmateriaal delen is, uh, is ook uh, dat het meehelpt uh, dat het sneller ja. dan dat je dus elke keer op en neer moet vliegen van uh, jongens ja. we ja. Het team ja absoluut uh, ik heb geen verdere vragen rollen hier binnen we zitten ook uh, binnen de tijd um, ik wil jullie danken Henk en Jaap voor, voor de duidelijke presentatie. En ook uh, wat mij opvalt is ook de, de mooie match met DDS uh, en uh, Corbion. Uh, van, het, het moet ook elke keer aanvullen. Kijk, Corbion is een bedrijf en dan moet het uitgevoerd worden. En, en ook uh, dat het dus ook dit systeem werkt en ook de hele processen beschreven worden. En ook met wat jullie daar op de plekken leren dat jullie er weer meenemen om door te gaan. Bij een ander. De implementatie. Uh, ja. En dat is ook dan weer interessant voor. Laten we zeggen. De, de, de luisteraars. De leden. Die dus. Um, hier ook weer van. Uh, kunnen leren. Um, ja. Dank jullie wel. Voor, uh, voor het delen hiervan. Heel graag okay, gedaan. gedaan. Oké. Okay, een fijne dag verder. En uh, hopelijk. Uh, tot de volgende keer. Oké. Okay, tot, tot ziens. Dankjewel. Dag. dag. dag.